Hé hey, Bembem, kijk eens Bembem. -bem. Oh, Brabantje. Hé, hey, Brabantje. Oh, Bembem. -bem. Dan word je weggejaagd op, Brambertje. Het is altijd een beetje moeilijk om een stukje eten toch geven. Hé, hey, niet happen. Hé. Hey. Kijk eens, Brabantje. Oh, Brabantje. Oh, Brabantje. Hé hey, Bem Bem. Kijk eens, Bembem. -bem op het Dijkgraaf? Ga je ook in de regering zitten? Hey, Bem Bem, oh Brabantje! Oh Brabantje! Kijk eens, kijk eens! Oh Brabantje, oh Bem Bem, kijk eens, Bem je neus valt weer mooi. Hé, hey. jullie gaan ook in de uh, politiek.